Welkom bij de serie Agressie, de baas. In deze serie gaan we het uitgebreid hebben over allerlei vormen van agressief en lastig gedrag. Hoe herken je het? Hoe kun je ermee omgaan? Wat zijn lastige mensen eigenlijk? Is het altijd maar uh, verbale agressie of is het ook non-verbale agressie? We gaan uh, verschillende locaties af. Bijvoorbeeld agressie komt voor op straat. Uh, hangjongeren, hoe ga je daarmee om? Hoe spreek je ze aan op, uh, op een dusdanige manier? Dat het niet uit de hand loopt. Hoe bel je bij je buur aan als er weer geluidsoverlast is. Allemaal dat soort dingen. We gaan ook kijken uh, wat je als buitenstaander kunt doen. Dus als er nu een, een situatie is die heel onwenselijk is, maar je kunt je er eigenlijk niet mee bemoeien, maar je wilt het wel. Uh, hoe kun je dat dan toch op een effectieve manier doen? Nou, dat allemaal. Agressie in de breedste zin van het woord. Zowel privé op straat als op je werk. Want agressie, laten we eerlijk wezen, is niet alleen maar die boze man aan de balie die met zijn vuist op tafel zwaait. Want ik moet geen. Dat is het niet. Het kan ook in een milde vorm voorkomen, bijvoorbeeld uh, nou, een, beetje, een beetje manipuleren. Het kunnen ook licht dominante mensen zijn, of juist twijfelaars of mensen die uitgebreid het woord nemen. Hoe breek je daar nou op een verstandige en goede manier op in. Nou, dat gaan we dus ook allemaal behandelen. Dus het is heel breed. Er zijn 15 afleveringen. Nou zul je zeggen, wie ben jij dan wel dat je er verstand van hebt? Nou, ik ben als eerste ervaringsdeskundige. Ik heb zelf ook wel een kort rondje af en toe. Ik ben ook trainingsacteur. Ik word veel ingehuurd door bedrijven, instellingen, casinos, zwembaden, nou, ziekenhuizen, noem ik maar op. En ik geef sinds kort zelf ook Agressietraining. Goed, waar komt agressie vandaan? Hoe komt het nou dat mensen een steeds korter lontje hebben? Nou, er is nogal wat aan de hand in de wereld natuurlijk. Als we dus eerst eens gaan uitzoomen op mondiaal niveau... nou, dan hebben we de herverkiezing van Poetin weer natuurlijk. Uh, terrorisme, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Nou, Trump is ook niet echt een gezellige jongen. Hij zou wel een, uh, een paar agressietrainingen kunnen gebruiken, lijkt me. Uh, dan hebben we natuurlijk nog... Uh, de immigratiestromen, de grote vluchtelingenstromen, hebben ook tot heel veel ontevredenheid bij de burgers geleid. We hebben natuurlijk net de crisis achter de rug. Banken viel om. De overheid heeft heel veel geld gepompt in die banken, terwijl ze notabene zelf de veroorzakers waren van de crisis. Dat geeft ook een gevoel van onrecht. Nou, nu laatst ook weer natuurlijk zo'n topman van die ING die uh, weer 3 miljoen uh, opslag kreeg. Dat is uiteindelijk teruggedraaid, maar dat komt wel door uh, de collectieve woede van, van het volk, van de politiek. Ja. We hebben ook boter op af. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de EU, dat geldverslindende monster. Hè? Uh, daar gaat ook steeds meer geld naar heen, ook steeds meer regelzucht vanuit de EU. Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Op landelijk niveau is er ook veel aan de hand natuurlijk. Uh, de files zijn weer toegenomen, het gaat weer beter met de economie. Nou, uit recent onderzoek is dan ook nog gebleken dat 9 van de 10 mensen gelukkig zijn. Waar ze het vandaan halen, weet ik niet. Ik denk dat ze gelukkig zijn, verwarren met tevredenheid. Oké, okay, laten we die wereld even buitensluiten. En uh, de saamhorigheid en de gezelligheid in de samenleving is soms wat ver te zoeken. Op social media wordt alleen maar geroeptoeterd en haat gezaaid, dus daar heb je allemaal geen zin meer in. Dus je houdt het gewoon lekker in je eigen kringetje. Maar ja, je vrienden hebben geen tijd, want ze moeten uh, werken. Druk, druk, druk, druk. Of uh, iedereen zit alleen maar op social media, dus niemand heeft meer tijd om eens even een goed gesprek te voeren. Volgens um, dus mij, ja, met je partner heb je ook steeds ruzie, want uh, door de stress uh, loopt het ook allemaal uit de hand. Kortom. Die rugzak wordt steeds groter. En dat hebben we het nog niet eens gehad over... ...vooroordelen. Over wat je in je jeugd hebt meegemaakt. Misschien ben je, ...voel je je heel snel afgewezen omdat je vroeger niet mocht zijn wie je was. Dat speelt ook nog mee. Het is, is allemaal opgeslagen in die hersenstelling. Nou zul je zeggen, ho ho Mike, is dit niet wat negatief? Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar goed, het zijn wel zaken die op de achtergrond meespelen. En waar je rekening mee moet houden als je iemand voor je hebt... ...aan de balie, uh, waarmee de communicatie ingaat. Nou is het natuurlijk logisch, hè? niet iedereen reageert hetzelfde op uh, negatieve situaties of op ellende in zijn leven. De een kan beter relativeren dan de ander. Omdenken, gedachtensturing, dat is iets waar we het uh, later in deze serie nog over gaan hebben. Maar dat is natuurlijk niet even vanzelfsprekend. Oké, okay, negen van die tien mensen zijn gelukkig. Dus 90% van jouw klanten, die zullen, daar zou je misschien prima mee communiceren. Ik geloof het niet. Maar goed, nu komt het. Nu komt zo'n persoon bij jou aan de balie. Iemand die zwaar gefrustreerd is, zijn partner is weggelopen, hij zit in de schuldsanering. Niemand heeft meer tijd voor hem, hij heeft geen geld, geen werk. Wat een ellende allemaal. Maar dan begint het pas. Want hij is met de auto gekomen, uh, kon zijn auto niet kwijt. Uh, staat ergens niet goed geparkeerd, dus hij is al wat gehaast en gestrest. Uh, hij valt net buiten de regelgeving, dus daar komt hij verhalen over halen. Uh, het kan ook zijn dat hij eindeloos lang moet wachten of dat hij uh, gezondheidsproblemen heeft. Het, het, het is een scala van mogelijkheden die zich kunnen voordoen. In de volgende aflevering bespreken we hoe ga je om met frustratie bij jezelf en bij die anderen. Blijf kijken. En abonneren.